Goed zo, Kijk eens, Joyce! Hé, huh? hey, Black Jack! Kom eens Blackjack! Kom eens Black Jack! Ja, ik, vind, ik wil die best! Kom maar! Oh, Black Jack! Kom maar, Joyce! Maar hoe zit... nou is het niet. Maar even Hé, hey, Annabel. Dus oh, Roosje! Oh, Roosje! Nou, dus dus Hé hey, Annabel, kom eens! Ja, ik vind dat ook niet. Bij de kom maar, Joyce! Ja, is goed! Hé, hey Joyce, kom maar! Oh Joyce! Hé, hey Annabel, kom eens! Hé, hey Roosje! Hé, hey BlackTech! Kom eens, BlackTech! Oh Joyce, kom maar! Hé, hey BlackTech! Je mag hem helemaal, BlackTech! Kom maar, Joyce! Oh, Roosje! Oh, Roosje! Ja, is goed. Ja. Hé, hey Annabel, kom eens. Oh, Annabel. Hop, kom maar. Kijk eens, Joyce. Kom maar, Joyce. Oh, wat gemeen. Ah, oh Annabel, niet doen. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Hey Annabel, wat ben je vervelend. Leuk toch. Jo, kommetjes. Kom hey Heetjes. Goed zo, jongens. Hey Black Jack. Hey Black Tech. je mag een kleintje Black Tech. Oh, roosje. Hé hey Annabel. Ik vind je wel een beetje eng, Annabel. Hop, kom maar. Hé hey Roosje. Hé hey Roosje. Kijk eens, Roosje. Hé, hey Black Tech. kijk eens Black Tech. Goed zo, Blackjack. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Hoi oh, Joyce, oh, we gaat Blackjack vervelend doen. Goed zo Joyce! Hé hey, Blackjack, goed zo Joyce! Ponies!